Ik ben Stef, ik ben 19 jaar. Ik studeer Engineering en werkdagbouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam. En vandaag lopen jullie een dagje met mij mee en beantwoord ik meteen de meest gestelde vragen. Ik heb voor werkdagbouwkunde gekozen omdat het een hele technische opleiding is. Ik ben al vanaf heel jongs af aan met de techniek bezig. Op mijn vijfde verjaardag kreeg ik de grasmaaiermotor van mijn opa. Die haalde ik uit elkaar en die zette ik weer in elkaar. Dat vond ik echt prachtig om te doen. Uh, toen moest ik studie kiezen en toen heb ik eigenlijk voor werkdagbouwkunde gekozen omdat het een uh, hele brede studie is en de praktijk en de theorie wordt heel erg goed, uh, goed gemixt. Met werktuigbouwkunde kan je heel veel worden. Het is een hele brede, hele brede studie. Je kan uh, alles met de techniek eigenlijk wel doen. Je kan uh, adviseur worden, je kan bij een engineeringbureau, ontwerpbureau werken. Je kan uh, manager worden, directeur. Uh, zelf vind ik het werken met composieten uh, heel erg interessant en uh, de scheepsvaart spreekt mij heel erg aan. Dus iets in, die, uh, iets in die combi lijkt me heel erg leuk om te doen. Ik uh, ga naar school, ik heb zo'n les. Doei mam! Ik ben er. Uh, we gaan uh, snel aan de gang. Veel te doen vandaag, hè jongens? Het eerste jaar is opgebouwd uit vier blokken. In deze vier blokken werk je aan drie projecten. Je hebt eigenlijk heel weinig hoorcolleges. Je hebt voornamelijk, zoals we dat hier noemen, werkcolleges. Hierbij legt de docent eerst de theorie uit. Vervolgens ga je zelf aan de gang met vraagstukken. We zijn eigenlijk voor een volle 100% overgestapt op uh, online colleges. Dat was in het begin was dat best wel, best wel even zwaar, best wel even wennen. Maar na een maandje was het alsof het normaal was. Tijdens uh, werkcollege ben je nog steeds bezig met uh, problemen oplossen. Alleen dit doe je dan vanuit huis. In een uh, 3D tekenprogramma bijvoorbeeld. Uh, ik mis wel het fysiek bouwen op school. En hierbij mis ik vooral uh, de docenten en de medestudenten. De laatste twee blokken werk je aan één en hetzelfde project, de M&M afvulmachine. Hierbij is de opdracht dat je pinnenkaaspotjes vult met M&M's. Hiervoor heb ik de machine gebouwd die de pinnekaaspotjes oppakt. In het begin is het samenwerken in een groep best wel lastig. Omdat je met allemaal nieuwe mensen in een groep zit, je kent elkaar nog niet zo goed. De ene persoon werkt harder dan de ander. Uh, maar na mate van tijd uh, moet je toch een product gaan opleveren, dus moet je wel met elkaar gaan samenwerken. Uh, hier leer je ook heel erg veel van, je leert communiceren met, uh, en omgaan met heel veel verschillende mensen. Je kan zeker deze opleiding doen zonder wiskunde B en natuurkunde. Dat is wel heel erg pittig, uh, daarom is het aan te raden om bijvoorbeeld een zomercursus te volgen, om je niveau bij deze twee vakken op te krikken tot havo uh, 5 eindexamen niveau. Uh, zelf heb ik wiskunde B gedaan op de HAVO uh, en vond ik het uh, in het begin ook best wel pittig. In het tweede jaar kan je kiezen uit meerdere projecten. Ik heb gekozen voor het Clean Mobility project. Hierbij werken we een jaar lang aan slimme en duurzame voertuigen. Ik sta nu voor de waterstofauto. Deze race in een waterstofrace in Londen. We werken ook nog aan een solarboot. Dit doen we in samenwerking met een professionele scheepsontwerper. Dit is onze solarboot. Hier, hier werken we elk jaar aan voor het Wereldkampioenschap in Monaco. Een super tof project. Uh, we zijn nu aan het kijken wat we kunnen verbeteren voor de nieuwe boot. Je bent iets aan het creëren van de, vanaf de grond af, dus je bent aan het ontwerpen en daarna aan het bouwen. Nou, we staan nu bij de mal bij van de nieuwe, nieuwe solarboot. We zijn nu de naad tussen de twee maldelen aan het dichtsmeren. Je hebt zeker tijd voor andere dingen. Het is best pittig, maar als je goed plant en doorwerk door de weeks. Dan heb je je opdrachten af en dan heb je in het weekend in principe gewoon vrij. Ik zelf train drie tot vier keer in de week waterpolo. Uh, dan speel ik daarnaast ook nog op zaterdag twee wedstrijden. En dan heb ik zelfs nog tijd over om op zaterdag uh, een bijbaantje te hebben. Onze dag zit erop, wij gaan naar huis. Doei! Zat je vragen niet bij? Geen zorgen. Tel hem op ons Instagram, het Hogeschool van Amsterdam underscore